Welkom bij weer een nieuwe video en vandaag gaan we kijken naar de 3 d tekeningen van de sportclub. Uh, ik denk dat het een hele leuke video wordt omdat jullie nu ook echt een beeld erbij gaan krijgen van hoe dit gaat worden. Ik ga een berg foto's van deze video ook verwerken um, en dan gaan we gewoon eens kijken naar de club. Kleine notitie voordat we beginnen, de bovenverdieping die heb ik nog wat ruw getekend. Dat komt omdat ik de huidige locatie en de ja, nieuwe locatie, uh, daar zit niet zoveel verschil in. De trainingsruimte wordt hetzelfde, noem maar op. Uh, maar daar kom ik zo bij. En de onderverdieping is een heel stuk meer uitgebreid. Um, en dan ga ik, gewoon, ja, ik ga jullie gewoon even meenemen. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Laten we eens verhuizen naar mijn computerscherm. Oké, okay, beginnen we dus op de bovenverdieping. Hier, uh, de schuine gedeelte is uh, de trap. Wij komen hier boven, staan we hier. En dan kunnen wij twee keer naar rechts. Starten we in de kantine. En dit project moet in één week ongeveer af zijn. Of we dat redden? Ik heb geen idee, maar we gaan gewoon lekker knallen. En ik kan beter maar lekker de druk hoog houden, want daar hou ik wel van. En of die uh, kantine in één keer af is, durf ik nog niet te zeggen. Misschien is dat een weekje, twee weken later. So be it. Maar daar moet een, in ieder geval een soort van kroegstel komen. Dus de kastjes moeten even bekleed worden met wat hout. Uh, er moet zo'n stabarretje komen, weet je, op, op een meter hoogte. Bijvoorbeeld dat je even lekker kan leunen. Uh, misschien iets van een beetje... Van die regentonnen dat het een beetje hè, houterig, sfeerig, warm wordt, een beetje kroegachtig. Vind ik hartstikke gezellig. Een aparte stijl zie je eigenlijk nooit in een sportschool. Dat vind ik wel leuk. Um, dan lopen wij terug. Dan hebben we hier mijn kantoor en mijn uh, of het toilet in ieder geval. Nou, dat is niet zo belangrijk. Kantoor is op dit moment in mijn huis. Die gaat natuurlijk daar naartoe. Daar maak ik ooit nog wel eens een keer een video over. Dan lopen we recht door door de gang. Dan hebben wij hier uh, de kleedkamers. Nou, dat is natuurlijk ook niet zo super spannend. Eentje voor de heren, eentje een voor de dames. Uh, gaan we, ja, die moeten we nog helemaal bouwen. Die wanden. Die staan er allemaal nog niet. Dus die gaan we nog allemaal bouwen. Even een, uh, een bankje erin, een spirotje noem maar op. Uh, dat is allemaal niet zo spannend. Dan hebben wij hier dit grote dus zwarte vlak. Dat wordt de personal training ruimte. Nou, die heb ik expres niet getekend. Want die wordt gewoon exact hetzelfde. Zoals uh, de ruimte op het moment is. Mijn personal training ruimte. Uh, op het moment, die is fantastisch. Alle materialen staan erin. Uh, daar kan ik alle groepslessen doen en noem maar op. Dus dit wordt gewoon een één-op-één kopie van wat jullie, op, uh, oh ja, wat jullie op dit kanaal eigenlijk zijn gewend. Dan loopt mijn programma vast. Oké, okay, daar zijn we weer. Hij liep even vast. Uh, nou, De person training uit de blijft dus zoals het, uh, zoals het was. Daar was ik. Dan gaan wij de personal ruimte uit. hebben wij hier boven een, ja, een houten vloer. Weer een beetje dat, hè, dat kroegachtige, dat ruige, dat, dat sfeervolle, dat warme. Eh, daar heb ik expres voor zo'n vloer gekozen. Eh, de personal trainingruimte wordt trouwens gewoon rubber. Hier eh, komt allemaal een laminaat te liggen. Want, eh, met een beetje dat ruige uiterlijk. Er komen er bijvoorbeeld uh, uh, een aantal fietsen te staan. De uh, crosstrainers, de uh, curved hardloopband, de airbike. Uh, en hoe meer op dat wordt... Na verloop van tijd uh, verder uitgebreid. We beginnen dan eerst met een hele rits toestellen. Uh, en een leuk dingetje hier is uh, dit kleine muurtje. Ik heb het niet getekend, maar als we dit kleine muurtje zien, dan kan je overheen kijken en dan kijk je hier beneden uh, naar de mensen die eigenlijk binnenkomen. Dus je kan een beetje naar beneden kijken, kijken wat er beneden gebeurt, vind ik altijd wel leuk. Uh, en als je wat hoger kijkt, dan komen daar tv schermen te hangen en dan kan je natuurlijk gewoon tv kijken. Deze ruimte, deze bovenverdieping vind ik persoonlijk heel fijn. Want de personal training ruimte is echt personal training. Dat is gewoon apart. Daar heb ik alle tijd voor één persoon. Uh, of natuurlijk voor een groepsles. En bij die cardio ruimte vind ik persoonlijk ook heel fijn. Want als jij ja, op die fiets zit, jij zit op die, hè, je zit op die fiets, je staat op een hardloopband, je zit in die runners high. Je bent gewoon lekker vol aan het cardioen. Dan wil je niet al te veel afgeleid worden. Persoonlijk, ik niet. Uh, en dan wil je niet naar al die mensen gaan zitten kijken. En dan wil je niet met gewichten. Hè? Als er iemand voor is, staat te deadliften met uh, 250 kilo. Dan word je nogal afgeleid. Dus ik denk dat dat gewoon een heerlijk aparte ruimte is. Um, en dan als laatste fact van deze bovenverdieping. Hier in de hoek. Hier komen twee banken te staan. Deze hoek, want daar hebben we best wat ruimte over. Het dus is uh, best groot. Um, en dan kan je van een bankje staan met een tafeltje zodat. Mensen uit de groepsles bijvoorbeeld naar de bank kunnen lopen en even kunnen gaan zitten. Mensen uit de kantine even hier kunnen gaan zitten. Je kan zowel in de kantine zitten als hier. Of je bent even het cardio of aan het omkleden. Het is een mooi centraal punt om een gezellig koffiehoekje of iets dergelijks te creëren. Nou, dan gaan we naar de onderverdieping. Oké, okay, de onderverdieping. Hier hebben wij de ingang. Daar loop je doorheen. Dan nou, er staat hier een muurtje. Dan kan je besluiten van, Joh, ik ga linksaf. Ik ga een beetje de vrije trainingsruimte in of ik ga... Rechtsaf en ik ga hier het toestellengebied in. Dit is natuurlijk gewoon allemaal met elkaar verbonden. Maar dat creëert gelijk een natuurlijke doorstroom. En dan laten we eens gaan beginnen met het, ja, het meeste, het nieuwste. Dat zijn natuurlijk alle toestellen. Dat zijn er op het moment al belachelijk veel. Uh, wij hebben er op het moment 7 toestellen heb ik staan. Dat zijn plate toestellen waar je natuurlijk zelf je gewichten op moet gooien. En die kun je, sommige toestellen kun je transformeren. Dus dan staan er eigenlijk... 10. Je hebt 10 verschillende trainingsmogelijkheden. En dan staan er hier, ik geloof, nog een stuk of 12 extra. 12 of 14, uh, ik weet het niet eens. 1, 2, 3, 4. Het staan er 12 extra. Dus dan hebben we uh, hier 22 trainingsmogelijkheden. En ook daar zitten toestellen in die je kunt transformeren. Dus ze zijn uiteindelijk uh, om onder de beide 25 krachttoestellen. De nieuwe toestellen zijn van Matrix Fitness. Lekker met een pinnetje erin, die zijn gewoon helemaal strak. Um, en ja, als jij voor de allereerste keer in de sportschool komt. Of je hebt blessures, of je weet niet zo goed wat je moet doen. Of je bent uh, eh, wat ouder. Dan zit je liever op die pleegloden of die uh, pintoestellen. Als dat je natuurlijk in die vrije trainingsruimte zomaar uh, met losse dumbbells aan de slag gaat. Dat is hartstikke leuk. Als je net eh, je eerste week de sportschool inloopt, Dan ga je toch wat liever op die toestellen. Nou, dan zie je hier een uh, leeg vlak. Uh, dat lege vlak blijft op het moment leeg. Daar komt even een gordijntje voor te hangen en de camera, er komt gewoon de opslag, dat is makkelijk voor tijdens en na de verbouwing. En ik heb nog meer toestellen die ik eventjes daar kan plaatsen, dat ik ook maar even met het gemakje alles in kan richten. En dat ik dan wel op een gegeven moment denk van joh, dat toestel kan nog een beetje naar links, naar rechts, naar voor en misschien kan ik er nog wat meer plaatsen of een aantal weghalen. En als die ruimte een beetje opgeruimd is, dus kan ik hier natuurlijk altijd nog een extra sportschoolruimte van maken. Oké, okay, dan heb ik even het scherm gedraaid en dan hebben we aan het einde hier hebben wij een atlasstenen platform. Wat is nou een sportschool zonder natuurlijk een atlasstenen uh, platform? Die heb je natuurlijk nodig. Dan komt hier een groot bord en daar komen alle kabels op. Dus alle single-hand pulleys, de beide kabelgrepen, de smalle kabelgrepen, de boomstammen bijvoorbeeld, de overhead presses en al het losse materiaal. Een heel groot bord komt daar en daar hangt alles op. Um, en dat is makkelijk want een squatrek staat ernaast en op, de squatrekken, uh, op mijn squatrekken zitten pullies, dus kabelmachines. En dan kun je gelijk makkelijk je spullen daar uh, pakken en opbergen. Nou, en dan plaatsen we plaatsen natuurlijk twee squatrekken. Um, want ja, je kan nooit gewoon squatten, dat vanzelfsprekend. Dan hebben wij daar een hoek, een cable fly, die hebben we natuurlijk al, die komt daar gewoon mooi te staan. Um, dat zien jullie hier een lijntje lopen en hier een lijntje lopen. En dit heb ik een beetje zo afgebakend. Uh, omdat dit het tussen haakjes vrije trainen wordt. De mensen die aan crossfit doen. De mensen die gewoon simpelweg met het dumbbelletje aan, aan de gang willen gaan. Of die wat push-ups op de grond willen doen. En noem maar op. Dat heb ik expres een beetje gescheiden houden uh, uh, uh, natuurlijk van de toestellen. Jullie zien hier um, een slee, een jook, bierfusten. Uh, uh, noem maar op alles. De, he, allemaal zwaar materialen en zandzakken waarmee je naar de overkant kan lopen. Over deze houten baan heen. Nou, Dat wordt natuurlijk wel een mooie... Uh, ja, Uniek stukje sportschool. Dat heb je natuurlijk bijna nergens. Waar je gewoon lekker met een zware jook. Door de zaal heen kan lopen. Um, daarnaast een apart deadlift platform. En natuurlijk een crossfit rek. Dat crossfit rek wordt niet precies dit model. Maar wel he, dit formaat. Um, maar er komt ook een monkeybar op. Dat dus je kan slingeren naar de overkant. En noem maar op. Twee extra squat mogelijkheden. Uh, ja, dat, wordt gewoon, dat wordt echt gewoon. Een speeltuin voor volwassen mensen. Dat is dus hartstikke gaaf. En dan een dumbbellrekje. Uh, kleine notities nog bij heel deze hoek. Um, wij zien dit lijntje hier. En hier tussen dit gebied zo. Tussen mijn lijntje in. Dit wordt helemaal van rubber. Behalve de sleebaan natuurlijk. Wordt de rest helemaal van rubber. Dat doe ik expres. Zodat als je, uh, je je materiaal pakt. Dat je dan hier gewoon je vrije gang kan gaan. Dit ziet er op de tekening wat klein uit. Maar is dus echt genoeg ruimte. Uh, om even op te drukken, om met een bankje en wat dumbbells aan de slag te gaan. Om een yoga matje te pakken, om zandzakken te pakken. Of noem maar op, gewoon lichaamsgewicht trainingen. En dat heb ik bewust gedaan. En als we nu kijken naar de sportclub, Dan denk ik dat ik voor ieder wat wils heb eigenlijk. En dat is omdat wij hier genoeg ruimte hebben voor hè, de mensen die gewoon aan uh, lichaamsgewicht training willen doen. Dan hebben wij hier in de hoek, nou mensen zoals mij, die gaan lekker houden van squatten, bankdrukken, deadliften, de powerlift hoek, de strongman hoek, met de atlas stenen natuurlijk. Uh, ja, iets wat de sportclub natuurlijk kenmerkt. Dan hebben wij hier twee diverse toestellen, twee types, natuurlijk voor absolute beginners, gewoon met een pinnetje of hè, voor onze typische hardcore bodybuilders. hebben wij natuurlijk daar de pin toestellen en dan ook nog een keer de plate loader toestellen. Voor als je, ja, je pin toestellen te licht worden, kan je altijd nog... Meer kilo's pakken. Als jij, uh, ik geloof dat de lekpress tot 275 kilo gaat. Nou, als je een beetje traint, dan train je daar wel snel overheen. Dan hebben we een tweede lekpress die tot en met 600 gaat. Dan hebben we boven een hele aparte hoek voor de cardio'ers. Kijk, cardio'ers zijn toch vaak. Niet altijd natuurlijk, um, maar zijn vaak. Mensen die wat rustiger willen trainen of die echt zeggen, joh, ik kom gewoon voor het cardio, ik ga vol gas op die hardloopband of juist gewoon lekker rustig. Dus die hebben ook echt een aparte hoek en dan hebben we nog een keer de peus van training wat ook echt heel erg apart is. En dan ontmoeten we hopelijk met z'n allen elkaar gewoon weer in de kantine en in de loungebank. En in de toekomst komt er echt nog wel wat om het pand heen. De squat rack daar ben ik nog niet helemaal over uit. Die wil ik misschien nog een kort slag hierheen draaien, misschien dat die baan nog iets anders komt te liggen. Dit is in ieder geval het eerste idee. Ik hoor graag jullie reacties. Dit was Renel Schilt. TotalStrend.nl Ignite your fire and grow stronger.